Morgen is het Koningsdag, vanavond is het Koningsnacht en dat betekent een feestje. Mm -hmm. Tenminste, wij vinden het altijd super leuk om het wel gewoon te vieren, maar het ligt ook wel een beetje aan het weer en de is tot nu toe was niet heel erg goed. Ja, wat meer, wat slechter dan anders misschien. Ja, en we zaten een beetje te denken van we willen het wel vieren, we weten niet zeker of we thuis willen blijven, maar wat kunnen we dan doen? Dus we dachten we gaan gewoon even een spelletje bedenken die leuk is om samen te doen, die jullie misschien ook leuk vinden om te doen, die je eventueel buiten kan doen, maar ook thuis. We hebben we hebben een variant bedacht op de beerpong challenge, maar dat moeten we natuurlijk wel in stijl doen. Tadaa! We hebben deze te gekke hoeden gekocht. Zoals je kan zien zijn we nu dus helemaal in het oranje thema. En er zitten speciale gaten in waar dus bekertjes in kunnen. Ja, en normaal gesproken zouden we bier in kunnen doen. Maar in ons geval doen we er voedingsmiddelen in. Um, we hebben lekkere dingetjes gehaald en ook wat minder lekkere dingen. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, en ik denk dat het ook al moeilijker wordt omdat dit gewoon een, een ronde hoed is. Dus voor het feestelijk effect moeten wij denk ik een beetje bewegen en ronddraaien. En we zien wel hoe het gaat. Nou mocht je het afvragen, deze kettingen die waren 50 cent. 50 cent per stuk en de hoeden zijn volgens mij 1,50 of 1,70. Dus uh, dat is ook wel lekker. Dat is echt dus, een leuk. koopje. Ja. En waar ben jij het meest bang voor straks dat je hem hebt? De, ik ben de naam kwijt. Die... Kabeljauwlever? Ja, de kabeljauwlever lijkt me echt mega ranzig. Ik moet zeggen dat ik het nu al een stiekem een beetje ruik. Ik ruik het. Dus ik heb het ook nog nooit gegeten. Ik weet zeker dat ik hem ook heel goor vind. grote kans dat het weer een video wordt waar ik weer zal gaan braken. Volgens mij de afgelopen paar uh, proefvideo's, of in ieder geval video's met eten, is weer een moment dat ik moet gaan overgeven. Of in ieder geval bijna moet overgeven. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit ook weer eentje wordt. Ik hoop het niet voor je. Maar ik heb een bakje klaargelegd voor de zekerheid. Oh. Laten we beginnen. We zien er prachtig uit. Het enige wat ik ruik is vis. Best wel goor. Maar we hebben hier een balletje van aluminium, want we hadden geen pingpongbal, maar elk balletje werkt. Ja, we gaan dus uh, het balletje gooien in een van de bekertjes die op de hoofd van de, de ander zit. En het bekertje die je raakt, die moet de andere persoon die dus de hoed op heeft, die moet die gaan opdrinken of eten. Ja, dus als er is hem expres in een vieze gooit, dan moet ik die vieze gooien. Ja. Yeah. Maar ik kan het een beetje vermoeilijken door een beetje rond te bewegen. Niet te heftig, maar wel door een beetje heen en ja, weer te. Ik kan houden. dus ook voor zorgen dat je dus draait en dat ik nou, dus zeg maar kant. een piezen, ja, te pakken krijg. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig, eerlijk gezegd. Um, laten we beginnen. Ik ben zo zenuwachtig, want ik weet niet precies waar alles zit. Dus ik kan alles raken. De, de lever hebt, you got lucky. Wat? Ah! <tok> ah. <Ja! tok> <tok> Welke zou het zijn? De Waar is hij? Dit is hem. Wat is dit? Vegetarische caviar met chili smaak. Het chiliesmaak. ruikt echt naar niks. We hadden het een keertje gekregen en dat was oranje. Dus um, die kan je niet shotten of in een lepeltje. Dat ruikt echt naar niks. Het is zo raar. Moet je kijken. Ja, het scheelt dat het geen vissenkaviaar is, maar alsnog is die textuur wel een beetje ranzig. Komt hij aan, ja? Eentje. Mm, heel olieachtig. Is het Mmm. Mmm. Het is wel super olie. Het is zelfs ook een bak met olie loopt op de vrede. Ja, het is een heel klein beetje pittig, maar het is echt... Dat is gewoon ballen olie. Het is bijna alleen maar olijfolie wat je eet. Het is echt raar. Maar proef je chili? Ja, het ligt pittig. Hm. Maar het is vooral heel veel olie. Het is echt niet. Het is echt niet boeiend raar. Nee. Ja. Zo, nou, eentje eraan. Of eentje al gedaan. Ik hoop dat ik nu ook een keer raak ga gooien. Dus, uh... Oh, het is een ik heel pittig in mijn keel. Ja! ja hoor. Laten we eens gaan kijken. Waar zit die? Tadaa! Oh nee! Zelfde! Nou, enjoy! Oh, lekker. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit smaakt dan, want het is vegan caviar. Het oh. ligt op de grond. Hij is mm. kapot gespleten op de grond. Uff, oh, vind het best wel vies. Ja, daarom nou, hè. Het is echt letterlijk net olie. Dan kan je zeg maar beter geen caviar proberen te eten als je vegetarisch bent. Een ben wel pittig. Dan kan je wel vertellen wie er een goede stoelgang heeft vanavond. Wij. Oh, ik ben gewoon een beetje warm, zie je dat? Ah, vlecht vies. Mag ik stoppen? Juist. Yes. Oh. Oh. Oh. Op de grond, in je hand, op mijn bank. Oh, sorry. Nog een boertje van die kaviaan. Oh. Ben je zenuwachtig? Ja. Ik weet waar je op mikname leuk. Nee. Okay. Ready? Nee. Nee! Ik kom niet. Nee, nee! We zijn zo heel misselijk. Oh. Oh, ik ben nu serieus al een beetje duizelig nu. Shit! Oké, okay, nou, als je straks wat die leven moet eten. Shit! Ik ben hè. Ready? Nee, ja. Ah. Shit, yeah. oh. Oh, bijna! Oh, je was bang hè? Ja. Yeah. <laughs> bijna de donut. Moet je bijna bijna de gelukkige. Krantriestes. Spreek het goed uit? Schuif niet. Heel smooth. Oh, oh, oh, oh. Yes! Oké, okay, zit. <laughs> Yummy! Mm, is dit lekker? Het is minder erg dan als je het echt eet. Echt, ik heb hem gebarst ja. uit uh, het zit op mijn voorhoofd. Maar ja, het was helemaal niet zo erg als dat ik het normaal. Als je het echt eet, is het bitterder. Dus deze is niet ja. zo erg. Oh. Is Tara's oh, ik ben Mary. echt oprecht niet blij. <gif> Eindelijk. Is... Ik heb het ook zo warm. Een keer de ik heb het warm van de chili. Ik heb het warm van de liqueur. En nu moet ik nog eens dit gaan eten. Ook nog een heb laagje. je gezien hoe het eruit ziet? Oh, ik ben hier echt best wel een beetje bang voor. Oh my god. Cheers. Moet je raken? Nee, maar je is hem. een keer. Nee, leuk is gewoon. Oké okay, jongens, kabel jouw lever. Ik hou echt niet van lever. Het heeft een hele vieze textuur. <laughs> ik ben zo bang. Ik, doe... ik kan niet. Ik kan net niets. Je moet hem doorslikken. Zo vies. Ik vind het zo vies. Ik kan dit niet. Het zit er allemaal voor in mijn mond. Doorslikken, heel als... veel Het was zo vies. Ik krijg de hemel warm. Hoe daarvan. kan dat, dat jij niet? Uh, oh! Dus, weet je wat het is? Het is echt heel vet. Het is echt heel vet. Ew. Het is lever. Ja, maar meestal het lever is heel droog. dit is echt heel vet. Kan ik hem niet gewoon hier laten? Laat ik hem gewoon hier voor de rest van de dag. <tie> door slikken. Door zo. En? Ik nee, je... heb hem niet. Oh. Voel je anders café aan om door mij te slikken? Ja? Ja. Is ik heb me, Ik heb meegehouden. Kijken. Oké. Okay, we gaan verder. Moet je ruiken. <lacht> ja, er is ook een kat voor me staat. Hier katten. Oh. Ja! ja, ik weet al waarom je zo lacht. Ik weet het ook gewoon. Yes! <lacht> Sorry. Echt, wilde ik de babyvoeding hebben? Ja, yeah, right. café Nee, wat is het? Kabeljauwleven. Kabel lever. Nou. Okay, Had ik niet moeten doen? Had ik niet moeten doen. mentale voorbereiding is. Het <laughs> is moeilijk, hè? Om dan eenmaal dat hapje te gaan nemen. Zo van, dan ineens denk je: waarom doe ik dit? Ik voel mijn maag, zeg maar, al tegenstribbelen nu. Ja, ik voel echt geen in mijn buik. Ik ga hem doen. Oh, ik heb echt flinnes in mijn buik. Oeh! ik dacht echt niet ik wat oh, het voelt aan mijn hoed dat dacht <laughs> het gaat het? heb je hem opgegeten of niet? oh sorry het zit me terug het, pijf... het zit me terug in mijn beker heb je hem terug in de ja, mijn beker? ja ver ik moet weer terug mee af maar ik heb hier überhaupt wel een stukje gegeten, Een goppel. Maar wil je niet meer? Of wel? Jongens. I'm crying. Ja. Ik cry angst. Wij krijgen haat als ik het nu niet gaan proberen. Ik ga het nog één keer proberen, ja? Je, je wilt het zelf, dus ik heb je niet gedwongen. Het gaat echt niet de goede kant op op, deze. Ik ga je niet dwingen. Ja, ik heb het nog nooit mijn maag zo erg. Ik voel me letterlijk. <laughs> Juk, ja, ja. <laughs> ja. En daarom, als ik zelf zo kon dan is het wel echt, echt heel goor. Ik moet gewoon zelf weer bijna. Je Pak even deze. Wil je nog één proberen? Nee. Geef <laughs> <laughs> <laughs> <have> me niet in. <laughs> oh, het is wel lekker zo als je doet. Ja, deze wel aan. Stel dat jullie dit willen doen met Koningsdag. Sorry, ik praat mijn mond vol. Houd het dan gewoon lekker op uh, dank, Want uh, ik heb een bloedheid nu. En dan echt gewoon dat ik, dat ik het al wel. Ik zweet letterlijk. mee, kijk ja, ja, Zie je het of niet? Eww, ik zweet mijn hem kapot. Zo, we zijn inmiddels een beetje bijgekomen van de schrik. Onze maagjes zijn weer een beetje gedaan. Beetje gecalmeerd. Ja. Zweet is afgeveegd. Dus yes, top. Ik vond het een hele grappige challenge. Of tenminste, ik vond het een hele leuke challenge. Maar het was iets minder grappig als dat we in eerste instantie dachten. Waarschijnlijk voor jullie was het wel heel erg grappig. Maar wij gingen echt van een klein beetje met. <laughs> Ja, zeker. Maar uh, we zaten dus net een beetje te denken van waar kun je deze hoed nog meer voor gebruiken. Natuurlijk gewoon om er biertjes in te bewaren. En frisdrankjes en zo. Maar we zaten te denken hoe leuk is het om op de markt te staan met Koningsdag. En hier dan uh, bekertjes in te doen met erin een cadeautje. En dat je dan mensen uitdaagt om een balletje erin te gooien. En als we raak gooien, dan krijg je een doosje. Ja. Dus anders dan een grabbelton. Ja, dus uh, je kan er heel veel leuke dingetjes mee bedenken. Je kan er ook inderdaad, wat we al zeiden, heel veel lekkers in doen. Of uh, allemaal snacks, wat dan ook, allemaal leuke dingetjes. Dus als je nog andere ideeën hebt, wat je dus in deze gaasjes of in de uh, bekertjes zou kunnen doen die hierin gaan. Laat het ook vooral eventjes weten in de comments. En dan kunnen we allemaal elkaar inspireren met leuke ideetjes. En laat ik even weten wat je gaat doen met Koningsnacht en Koningsnacht. Want ik, ja, ik denk dat iedereen wel een klein beetje inspiratie nodig heeft, behalve rondzwermen op straat. Want als het gaat regenen, dan, uh, ja, dan is het klaar, denk ik. Of niet? Ja, laat ons ook vooral even weten in welke stad of in welk dorp jij Koningsdag gaat vieren. En of jij ook jezelf een beetje oranje aankleedt. En wat er dan zoal oranje is, vind ik altijd wel heel erg leuk om te weten. Yes, en mocht je dus ook deze hoed halen en een spelletje ermee spelen, stuur ons zeker video's, foto's, whatever via Twitter, Instagram. Hoe dan ook, we vinden het super leuk om dat te zien. En um, ja, geef hem vooral een duimpje omhoog dat Larissa toch weer. <laughs> ik ben, hoe vaak zegt Larissa wel niet: Nee, ik kan niet meer. Oké, okay, nog één keer. Ja, <laughs> Toch doen, het gaat toch weer fout. Ik heb weer een poging Respect, gedaan. Dus ik sta we het weer, wel echt doen. Ja, het is weer een video waarbij je echt te ranzige beelden van mij ziet. Maar uh, taak. Ja, het was wel echt heel ranzig want, dit keer. Ja. Sorry daarvoor als jij nu een broodje pindakaas aan het eten was en ik jouw etenslust totaal heb verpest. I'm maar wat als iemand nou haagslag of zijn brood had? Of haaggeslag of wat dan ook je aan het eten was. Sorry daarvoor. Maar ik hoop dat je vandaag een beetje hebt kunnen lachen om ons. Nou, hoe dan ook, vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En dan zien we je heel graag weer in de volgende video. Als je bent geabonneerd, klik dan ook eventjes op het belletje zodat je onze video volgende video dus ook niet mist. En dan uh, wensen we je alvast een hele fijne koningsdag. Wees verantwoord. Doe veilig. Doe geen dingen die wij ook zouden... Die wij... Oh shit, hoe zeggen dat eigenlijk? Ook niet Doe geen kunnen. dingen... Doe gewoon even normaal. <laughs> en heel veel plezier. En tot de volgende video. Doei! Doei!